Ook buiten gebruiken, kies dan voor een buitenrollator die veel meer veiligheid biedt buiten dan een binnenrolator. Goed is te weten dat buitenrollators tevens in wat kleinere, compactere vormen te koop zijn en daarmee ook zeer geschikt om als binnenrollator te kunnen fungeren. Als buitenrollator heeft Tomzorg vijf types in haar assortiment. Als eerste de budgetrollator, een zeer goede keuze als u collectief goede rollator wenst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 de zeer makkelijk opvouwbare lichtgewicht Deze rollators zitten in de hogere prijsklassen en zijn de meest eenvoudig opvouwbare lichtgewicht rollator, veel ook met meer specifieke kwaliteiten te kiezen of speciale accessoires bij te kiezen. Als vierde heeft Tomzorg combirollators. Dat zijn rollators die zowel als rollator te gebruiken zijn of als rolstoel. Indien u nu buiten loopt en u wordt moe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 Wij wensen u veel succes in de keuze van uw rollator. Mocht u nog specifieke informatie wensen over de binnenrollator of de vijf type buitenrollators die we hebben genoemd, kunt u kijken naar de specifieke video's die hier over informatie vergeten. Hartelijk dank voor uw aandacht en veel succes met uw keuze.